Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 5: tekstballonnen en tekstschermen. In de vorige missie zag je dat heel veel films dezelfde opbouw hebben. Je hebt een film bedacht, een storyboard, personages en achtergronden gemaakt. In deze missie ga je de teksten voor je film maken. Een begin en een eindscherm. En de tekstballonnetjes voor je personages. Zoals elke film heeft jouw animatiefilm ook een begin- en een eindscherm nodig. Vaak worden hierop de titel van de film en de makers genoemd. Pak het teksttemplate erbij en maak een begin- en eindscherm voor je film. Je kunt natuurlijk ook meerdere schermen of tussenschermen maken. Oké, okay, we gaan verder. Nu de teksten in je film. Het zou kunnen zijn dat je de personages in jouw film zo nu en dan wat wil laten zeggen. Hiervoor kun je de tekstballonnen gebruiken. Knip de tekstballonnen ruim uit, plak ze op wat dikker papier en knip ze dan weer netjes uit. Schrijf de teksten erop en plak ze op een satéprikker. Nu jij! Zijn alle teksten klaar? Mooi, dan heb je je vijfde filmewoord verdiend. In de volgende missie gaan we een statief voor je camera maken. Heb je vragen? Laat het me weten via e-mail of social media. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tot de volgende missie.